Wat is de bedoeling van dat je hier aan het filmen bent? Ja, stop Ik maar even. Ja. Welkom bij een nieuwe aflevering van Herstekbouw. Altijd al doen. Vandaag gaan we op gekke manieren door Gekke Winkel. Start de intro. Gekke Winkel. Gekke winkel. Gekke winkel. Gekke winkel. De... Mag je sowieso niet verder? Uh, we, we willen wat eten bestellen. Ja, maar je mag dat ding wel even weg doen? Ik mm, oh, okay. weet graag... niet wat is hier de bedoeling van? we gaan graag bestellen. Ja, okay, maar yeah. wat is de bedoeling van dat je hier aan het filmen bent? Ja, stop maar, ik mijn... ja, waarom vraag je dat niet? Oké, okay, stop maar, ik. Okay. Oh, we gaan we gaan... wel gaan we weer. Dank je voor dit ding. Weg doen. Maar mogen hier niet zomaar filmen, ik wil wel even uitleggen wat de bedoeling is. Ja, maar dat wil je gewoon op vragen manieren, hoor. Oké. Oké. En waar wil je het filmpje voor gebruiken?